Ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Je gaat een webshop beginnen? Ja, dat uh, komt er ook bij, ja. Mm. Ons contract loopt eind dit jaar af, dus het zou kunnen dat, uh, dat we het anders gaan doen. Nou ja, dat kan je wel miljoenenbedrijf noemen, denk ik ja. ja. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor. Ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben, weet je wel. Dus ja. dat hebben we gedaan en dat uh, is nou online uh, te bestellen. Die zei, ja, John, wil jullie een keer ontmoeten? Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat noemen ze dan bij jezelf blijven. zegt hij, blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Dus wij willen eigenlijk niet meer Marty mee, die gaan we gewoon dat alleen. Wat zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. ja. Chateau Meiland en de Meilandjes zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwassen onderneming. En ik was benieuwd naar met name dat ondernemersverhaal erachter. Dus nodigde ik de meest zakelijke van het stel uit in mijn studio hier uh, op CVD-TV. Uh, en volgens mij is dat uh, Erika. Erika Renkema, Vaart welkom. Dank je. Is dat zo? Ben jij, jij bent wel de zakelijkste denk ik hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Alhoewel, Martin kan ook wel, uh, kan ook wel heel zakelijk zijn hoor. Zakelijk vanuit zijn hart? Ja, ja, maar die is heel zwart-wit, weet je Dus soms is het gewoon echt, uh, oh nee, of oh ja. En dan is die er eigenlijk ook niet vanaf te brengen. Dus, uh, uh, maar uh, ik ben wel meer van de cijfertjes. Dus ik ga het wel uh, echt berekenen en bekijken. En, uh, ja, nou, en zo krijg je een beetje balans tussen twee personen. Ja, die balans die is denk ik voor iedereen wel zo'n een beetje duidelijk. Ja, uh, ja. Dat denk ik. Um, jullie zijn, laten we even voor de duidelijkheid, hè, want we richten ons hier op een publiek. Jij bent al heel wat jaartjes ondernemer, toch? Ja, we zijn eigenlijk begonnen in... Oh, Dan vraag ik me wat, 1993 denk ik. Toen, ja. begonnen we, toen werkte ik nog bij de ING, dat was toen nog de NMB volgens mij. Gewoon als baan. Als baan en Martin die begon een uh, winkel in Lisse uh, met zijn zus, Nelleke. Ja. En toen, uh, maar goed, wij, wij als partners, Walter en ik, zaten daar natuurlijk ook hè, financieel in. Dus dat is eigenlijk een vriend geweest. Walter is de, de vriend, de toenmalige vriend van Nelke. Ah, en dus ah, okay. als partner zit je daar ook in. Ik weet niet of we naar de notaris gingen. Ja. En neem je lening op je huis en zo, weet je, als onderpand. Dus, uh, oh ja, meteen. Ik moet trouwens, zeggen, daarvoor hebben we ook nog. Heeft Martin een winkel gehad, Noordwijk Noordwijker Hout. Toen wonen we net samen. Dat was in de jaren tachtig. Dat was denk ik 84, 85. Toen, toen begon het al. Mm, zat er ja. altijd wel in? Wat is er leuk aan ondernemen? Ja, dat je gewoon je eigen ding kan doen. Dat je gewoon, uh, als je op inkoop gaat, dat je je eigen hart volgt. Want we hebben daar ook uh, toen we over nagedacht van... ja, moet je nou iets kopen wat de klant mooi vindt? Nou, dat weet je nooit. Dus moet je gewoon je eigen hart volgen. En dan krijg je dus een bepaalde collectie in de winkel waarvan dus hopelijk mensen zeggen, oh dat vind ik mooi, weet je wel. En, dan, en omdat je je, je, eigen, je je eigen smaak volgt, krijgt die winkel ook een bepaalde, een bepaalde uitstraling, een bepaalde look. Het had een gegeven moment hadden we succes met, met hele grote, wat waren nou, koppen of, of plusje? Ja, dat bedrijf, ja, wij hadden dat bedrijf overgenomen van een... Uh, een vrouw die was stewardess en die heeft dat handeltje uh, opgezet. Die kocht daar eens wat in in het verre oosten en dan ging ze dat verkopen. En dat, dat, dat werd steeds groter en uh, zij wilde daar vanaf, want ze was zwanger of zo. Ik weet niet meer wat er aan de hand was. En uh, wij kochten al bij haar in voor onze winkel bij jou thuis in Noordwijk. En uh, nou, toen hebben we gezegd, wij gaan het bedrijf overnemen. Dus wij importeerden uit, uh, uit China, Japan en... Uh, Zuid-Korea en uh, nou ja, dat was dus een groothandel, ook iets als een superleuke tijd. Ja. Hele 40 voet containers kwamen dan binnen, ja. weet je wel, een paar op een dag en dan, uh, nou het was natuurlijk niet breekbaar, dus alles uit die containers schuiven, heel hoog opstapelen en maar pakken en ik zat dan boven op kantoor alles uit te draaien. Martin die stond beneden en die was uh, alles aan het pakken. Nou en dan zetten we alles op de stoep en dan kwam de NPD, die kwam het ophalen smiddags. middags dus het was een gouden tijd. Ja. <lacht> Echt leuk. Hey, uh, waar staan de mijlandjes, zeg maar, de onderneming? Uh, en zometeen wil ik echt ben heel nieuwsgierig hoe dat is ingericht, zeg maar. Waar, waar staan jullie nu? Hoe schets het bedrijf is? Nou ja, we hebben een BV en een holding. En in die BV zit eigenlijk alles wat we met TV doen. Ja. Die is nieuw hè, las ik, tenminste jullie hebben... Nou, vorig jaar opgericht, ja, ja. toen we in Nederland terugkwamen eigenlijk, want ja, je, je, moet het, je moet het toch vanuit een bedrijf doen. Dus ja, uh, ja. daar kom je niet onderuit. En de onder holding uit. is puur vanuit management achter, dus dat je hebt een ja. holding, daaronder heb je de werkmaat. Ja, bij. precies. Maar ik heb ja. maar twee ja. BV's dan? Ja. Oké. Okay. En, en die we er meer, maar uh, we hebben er nu maar twee. En uh, ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Ja. Oh. Maar daar ga ik verder nog niks over zeggen. Want, nee, ik moest ook al. Je bij nou de KV... A, zeggen geen B. Ja, maar bij de KVK moest ik ook al invullen wat het was. Yeah. Dat wilde ik een beetje omzeilen. Ik kan wel zeggen, het is een webshop. Maar waarin? Dat wilde, dat wilde ik niet aangeven. Toen kreeg ik een briefje van. Ja, dat moet je opgeven. Maar bij ons is het probleem. Uh, Shownieuws en, en RTL Boulevard en dat soort Die struinen elke dag. Uh, die struinen dat helemaal af. Yeah. Die, die hebben een soort computer aanstaan. Dat alle, hey, die zoekt dan op Mailand of zo. Ook in het. Uh, Kadaster en, en, uh, en bij de KVK en zo. En dan krijg je weer, oh, we, we hebben dat en dat gezien. Hoe zit dat nou? Dus um maar je gaat de webshop beginnen. Ja, dat uh, komt er ook bij, ja. Hmm. En, uh, maar goed, je zit hier niet om, zeg maar, nieuwtjes te vergaren. was het niet van plan, in ieder geval. wat ik interessant is dat, uh, want hoe, hoe werkt dat? Even de ervaring met de televisiewereld. Is natuurlijk, ik ken de televisiewereld een beetje. Ja, jullie zijn er natuurlijk in een paar jaar tijd echt ondergedompeld uh, en, en commercieel succesvol geworden. Kun je dat eens schetsen, wat voor, hoe, wat voor wereld dat is? Nou ja, wij wisten er natuurlijk helemaal niks van. En nee. dat is natuurlijk wel lekker, want je doet gewoon maar wat. En, uh, je doet gewoon je eigen werk en zij volgen je. En dan uh, na nou, de eerste keer... Nou, we hebben natuurlijk ik vertrek gedaan in 2006 en 2007. Maar goed, dat uh, daar gelaten. Toen ja. begonnen we dus begin 2019. Toen kwam in mei kwam de eerste aflevering op tv. En uh, toen hadden we iets van 550.000 kijkers. Dus wij dachten, nou joh, uh, het gaat hem niet worden. Nou ja, joh, jammer, weet je. En, uh, maar de volgende afleveringen begonnen te stijgen. En toen zaten we een keer bij... Um, uh, hoe heet je, Nou, met het praatprogramma. Jeroen Pauw. Jeroen Pauw. Ja. De ja. Jeroen Pauw. De Jeroen Pauw. Ja, ja en, en aan het eind. Uh, nou ja, wij, hadden, wij waren aan het eind van het programma. En toen zei hij dus: van Oké, okay, ja, want Marty zei: Ja, het begint nu op uh, SBS 6. De herhaling was het toen, volgens mij. En toen zei Jeroen Pauw, Nou, mensen, allemaal even overschakelen. En uh, goedenavond. Nou, en, en toen kregen we dus een heel ander kijkerspubliek, ook ah. van NPO. Hm. En toen is het echt gewoon, echt gewoon zo hard gestegen. En in seizoen 5, die we nu, t, nu, net, uh, nu net is afgelopen, daar hebben we het record verbroken. We hebben met uitgesteld kijken, je mag dan één week meetellen, mm -hmm. zijn we over de 2 miljoen gegaan. Dus kijkers, dus dat is wel super. Ja. En dus komen er van alle partijen die willen contract met je afsluiten en zo. Want jullie, ja, zijn, jullie zijn het product en dat moet zeg maar, commercieel ingevuld worden. Ja, je bedoelt tv of? Ja, TV? Een, nee, want wij hebben een contract. Met Talpa. Met Talpa. Ja. Okay. En zij produceren. Want hoe werkt zo'n contract nee, Vincent dan? TV uh, die produceert het. Ja? Dus we vielen eerst onder Vincent TV. Maar toen werd het al gauw te groot. En toen werd het omgezet naar een contract met Talpa. Oké. Okay. En, en hoeveel jaar is dat nu? Dat is nu uh, 2019, 2020 en 2021. Dus het loopt al drie jaar. In het begin dus Vincent. En, wat en houdt, twee jaar met Talpa. Twee met, wat houdt zo'n contract dan in? Wat spreek je dan met elkaar af? Nou ja, dat wij, uh, dat wij dus... Uh, dat zij ons mogen volgen eigenlijk ja. en dat wij dat allemaal vrijgeven, dat het allemaal goed is en uh, je spreekt natuurlijk een bedrag af en dat uh, zit En dat alle rechten van hun zijn dan, ja. en de exploitatierechten ja. ook. Ja. Waarom heb je dat niet in eigen beheer gedaan op een gegeven moment? Want die, jo, die, daar he? stond ons hoofd helemaal niet naar. Weet je hoe druk nee. wij toen hadden? Nee, nee. Hmm. Maar en nu? Zou kunnen in de toekomst, ja. Zou kunnen. Ja, ik kan me voorstellen dat je zit, kijk dit soort partijen zijn erg goed in het, zeg maar, con, zeg maar, het contract sluiten voordat het succes echt losbarst. En als dan het succes ja. echt daar is, kan ik me voorstellen dat je wel achter de oren krapte denkt, tering, ja. zij ja. verdienen er best wel veel geld aan. Ja, klopt. Nou ja, ons contract loopt eind dit jaar af, dus het zou kunnen dat, uh, dat we het anders gaan doen. Eind 2021? Ja. Loopt het contract af? Ja. Oké, okay, en, en, en je hebt nu een nieuwe bv opgericht die ook zelf televisie gaat maken? Ja, dus het zou kunnen. Ah, ja. Hoeveel, heb je mensen in dienst? Ja, wij alleen, Marty en ik, maar wij zijn natuurlijk werknemer van de BV. That's it. Je hebt verder geen, nee. zeg maar mezelf. Nee, en dat is zelf. Het, even voor mij, en ik hoef geen, geen exacte bedrijf, maar is het, dat is een miljoenenbedrijf, toch, denk ik? Of, of tonnenbedrijf, miljoenenbedrijf. Waar, in welke orde van grootte zit zo'n onderneming? Nou, ja. In per jaar? per jaar, Ja, je... per jaar? Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik, ja. ja. En de dochters. Niet die heel zit... veel miljoen hoor. Maar... Nee, nee, maar wel boven de 1 boven de zeg maar. Ja. En um, de, zitten de dochters er ook in? De dochters zitten niet in het bedrijf. Maar die krijgen wel uh, een vergoeding voor uh, de, hè, het, het, zijn, het verschijnen in de serie. Dus die sturen mij ja. gewoon een factuur. Ja, ja, ja. Maar stuurt de factuur. Er Martien gaan allerlei ook. facturen heen en weer. Ja. Nee, Martin wij zijn gewoon in dienst. Ja? Nee, ik ben zo, ook de manager. Maar we hebben natuurlijk geen managercontract. Of zo, want bij Martin nee. en ik. Martin en mij is gewoon alles 50-50. Dus wie, wie wat ook doet, gewoon 50-50. Zo, zo is het altijd geweest. Ja. En zo blijft het ook. Alleen de kinderen sturen dan een factuur. Hebben ja. een ja. dan hebben die hebben een eigen zaak. Of eenmaal zagen bv. bij die factureren. En hij heeft natuurlijk de winkel. Ja, precies. En, uh, ja. en dan uh, Maxime, die heeft nu ook een uh, bedrijf. Nou, meerdere. Want die gaat ook nog weer een kinderkledinglijn uh, opzetten. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor. Vanaf eind juli. Waar? In Noordwijk -Hout Hebben in we een kantoor gehuurd? Ja. Want nu doen we alles thuis en uh, dat levert er ook wel stress op. En je bent eigenlijk, ik zit s'avonds gewoon vaak tot, dan zit ik s'middag wel even in de zon hoor, maar dan zit ik s'avonds tot tien uur zit te werken. En ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben. Weet je wel, dat ik, uh, als we geen opnames hebben, dat ik gewoon lekker op de fietsen heen ga en uh, dat ik gewoon de hele dag ga werken en s'avonds lekker thuis kom. En hoe werkt het televisiewerk? Van, want Maxime en Montana hebben nu ook een televisieprogramma. Zit dat dan, is dat gewoon een apart contract met Talpa? Dat hoe is helemaal werd... apart. Zij hebben dus, gewoon een contract. Ze zaten ja. buiten jullie om? Ja. Ja. Oké. Okay. t Château is dat, ja. Okay. En longt, longt de retail nog wel eens? Want jullie hebben natuurlijk in het verleden, ja dat vond ik echt het, gewoon het leukste eigenlijk wel om te lezen, die jaren dat jullie daar in die winkel zo, uh, ja, zo eigenwijs dingen deden en zo. Mis je dat wel eens? Ja, dat tijd? missen we wel, dat missen we wel. Want, uh, Montana heeft dat nu natuurlijk, ja. en wij hebben ook gezegd tegen Montana... waarom gaan wij niet een hele grote woonwinkel openen op, op een industrieterrein? He, dus niet meer in de straat, maar gewoon dat mensen lekker kunnen parkeren en zo. Nou wordt dat enerzijds moeilijk, want vaak krijg je dan de vergunning niet. Want er mogen alleen maar bedrijven zitten die zeg maar hele grote goederen en grote handels en zo. Oh ja, ze willen de, de, de, het centrum van, de, van het dorp willen ze niet uh, leeg laten lopen. Hmm. Dus daar zit wel wat in, maar we waren er de, de laatst wel mee bezig. En toen zei Montana op het laatste moment van, we hadden al een pand bezichtigd wat heel mooi was. En toen zei ze op het laatste moment, nee ik haal zoveel... Uh, omzet uit deze paar meters in de Hoofdstraat in Noordwijk en ze zegt ik wil, ik wil niet weg. Nou ja, wij zeiden we gaan geen concurrent van jou worden, wat zij wel goed vond. Ze mm. zegt doe het maar gewoon, maar dat mm. willen we niet, dus uh, dat dus ging het niet door. Hoeveel plannen hebben jullie, zeg maar, per maand? Per maand? <laughs> ja, ik noem maar een tijdseenheid. Gemiddeld per maand, nou ja. wel veel hoor, elke ja. maand hebben we wel een plan denk ik. Ja, of het is een ander huis voor iemand, of het is weer een uh, onderneming of... Uh, Wordt nooit ja, gek het is bang. wel heel vaak. Ja? Ja. Ja. Hoe is ze wonen in, uh, in Noordwijk? Hoe is het om terug te zijn in ja, ja, het is wel, wel Roes. lekker? Het is wel lekker. Het is, het is natuurlijk wel veel drukker dan daar. Maar uh, mm. ja, je hebt ook alles bij de hand en we zitten vlakbij het strand, dus dat is wel heel lekker voor de honden ook en zo, weet je. Ja, maar ja, Martin die kan bijna niet over straat. Want als hij naar de Albertijn gaat, dan, uh, dan moet hij gewoon uh, zes keer op de foto en zo. Dus, uh, is dat een, is dat, heb je daar wel eens mee gehad? Of eigenlijk nou ja, ik ga niet graag met hem uh, Ik ga niet met hem boodschappen doen bijvoorbeeld. Ik ga gewoon lekker alleen. Is het toch raar? Jij kan dat makkelijker dan? Jij wordt ja. minder… Uh... Ja, ik kan het makkelijker en Maxime ook. Dus wij willen eigenlijk niet meer Martie mee. Die raam gewoon alleen. Ook wel zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. ja. Ja, want je wil ook wel eens een keer gewoon naar Ikea of zo of, ja. uh, of, ja, of strand het strand wandelen met de honden. Nou, ik denk ik ga hem niet meenemen. Dat is, nee, het is gewoon uh, het is niet fijn. Dat is echt nee. wel een nadeel van de ja. honden, hè? Ja, dat is echt een nadeel, ja. Ja, het is, het is onlosmakelijk met elkaar Ja, het, het heeft uh, voor en nadelen, dus ja, ja daar moet je het gewoon mee doen. hey en uh, als het gaat om die, die dat BNN-schap is natuurlijk super lucratief, ondernemers technisch, toch? Ja, ik bedoel, ja je ja. hebt het over miljoenen bedrijven inmiddels. Uh, uh, uh, calculeren jullie, want be, voor alle televisie geldt dat je op een gegeven moment is het klaar? Ik... Ja, het zal op een dag wel klaar zijn, ja, ja toch? Ja, ja. Nou, nog niet, maar uh, als uh, het zover is, nou ja, dat heeft ook weer voordelen. Maar bereid je je daarop voor? Nee, niet echt, nee. Hmm. Je ziet wel wat er komt. Ja, maar hoe moet je daarop voorbereiden? Ja, weet ik veel, dat je gaat sparen of zo. Dat als je straks helemaal ja, niks meer hebt. Wij je... zijn toch geen mensen die heel veel geld uitgeven. En, uh, het geld wat we verdienen stoppen in ons huis. Dus ik bedoel, dat, uh, dat is eigenlijk natuurlijk altijd verstandig. Dat contant afgerekend las ik gisteren ergens. Ja, nou, dat ook, is niet waar. <laughs> nee. Word je daar soms niet ziek van? van ja, oude? ik. Kijk. Uh, Martin, dan gaat hij naar de supermarkt en neemt hij wel zo'n blaadje mee. Weet je. En Dan lees ik het door. En dan zeg ik, nou joh, het klopt allemaal wat erin staat. Nou, dan gaat hij in een grote doos. Ik ben al blij als het waar is wat erin staat. Weet je wel, als het niet waar is, vind ik het wel vervelend. Mm. Maar ja, dat hebben ze in het begin al tegen ons gezegd. Je moet eigenlijk gewoon nooit er ergens op reageren. En die neiging heb je wel eens ook wel eens op Twitter of zo. Of, of weet je of op Facebook dingen. En dan denk je wel eens, nou, nou ga ik wat zeggen. Maar ja, dan denk ik, nee, doe dat maar niet, joh. Moet je gewoon principeel niet doen. Moet je, je gewoon niet je doen, want je krijgt een weer een weerwoord. Je krijgt hele discussies. En uh, denk ik, ja. Die mensen weten gewoon niet hoe het zit en dan kan je ze ook niet kwalijk nemen, dus uh, ja. Nee, je, bent nou, ook uh, je bent toch een soort Nederlands elftal, maar iedereen heeft een mening over jullie. Ja, ja. ja. Want hoe dus, ga jij om met social media, zelf? Nou, ik doe daar eigenlijk bijna niks mee. En, maar, ik heb en, best wel veel volgers op uh, Instagram en ik denk, ja, ik zou als uh, Als je dan, leuk, dan gewoon een shampoo in de hand houdt, dan kun je heel veel geld verdienen. Ja, maar ik wil dus geen reclamezuil worden, nee. Nee. Maxime is daar commerciëler erin, hè? Ja, Maxime die verdient echt wel de geld ermee. Die heeft ja. natuurlijk ook het bedrijf uh, Meiland Online Marketing. MOM. En die, die doet dat, die doet echt deals die bij haar passen. Die heeft ook een, weet uh, ja, je zoiets, geen manager, maar zo'n bureau die dat... Uh, ja, zo'n influencer agency. Ja, precies. Dus als oh, ik okay. dingen voor haar binnenkrijg, stuur ik ze door. Dan was ik op een gegeven moment wel blij, omdat ze krijgt zoveel binnen... Dat uh, dat, je dat, niet dat moet ik daar managen. vanaf ben, ja. En er zit gewoon een bureau tussen nu? Ja. Oké. Okay. En die doen echt dingen die bij haar passen. En hoe doe je dat met Martien? Want Martien wordt ik helemaal bedolven onder de commerciële ja, aanvragen. Ja, dat doe ik. Want dan, uh, dan zeg ik, joh, kom even weer de mails beantwoorden. Nou ja, heel veel dingen weet ik al. Dan is het gewoon nee. Weet je wel. Meestal is het nee. Oh nee, hoor. Nee, joh. Mij niet, mij niet bellen. Weet mij je wel. Niet bellen. <laughs> Zo, en dan denk ik, ja, oké. Okay, nou, ik snap het wel. Dat is, maar soms zitten er leuke dingen bij. Uh, we kregen bijvoorbeeld laatst, uh, werden we benaderd door Hallmark. En. Uh, ja, toen dus zat ik zo te lezen dacht, ja, dat, dat vind ik dus wel heel leuk. Omdat die kreten zo leuk zijn uit de serie, weet je wel. Van Maxime natuurlijk het wijnen, wijnen, wijnen. En uh, in de in loop der tijd zijn er gewoon allerlei kreten uh, blijven hangen bij de mensen. Nou, en toen hebben we dus uh, wat con contact via Zoom nog toen gehad met Hallmark. We Toen zijn we een keer naar het bedrijf gegaan. Nou, het is gewoon heel mooi. Ja, het is van oorsprong een familiebedrijf, maar ze zitten nu over de hele wereld. Ja. En uh, gewoon een hele creatieve... Uh, degelijk in de zin van nette mensen, weet je wel, een mm -hmm. goed bedrijf om zaken mee te doen. Dus ja. dat hebben we gedaan en dat uh, is nou online uh, te bestellen. Qua kaartjes en zo? Ja. En ja. daar ik net aan te denken, want je kan merchandise natuurlijk volledig uitbuiten. Je kan uh, shirtjes, ja. sjaals. we hebben In het begin hebben we inderdaad wat dingen vast laten leggen van uh, half twaalf wijnen, wijnen, wijnen. En die verkoopt Montana dus weet je van die hoodies leuk en t shirtjes en uh, voor kinderen dan limo limo limo weet je dat heeft ze te verkopen. <laughs> zij wel in de winkel ja <laughs> dus uh, en ook uh, ze heeft nu een telefoonhoesje mij niet bellen uh, de mijlandjes zaten er dan onder dus uh, dat soort dingen doet zij allemaal Daar moeien wij ons niet mee. Als je kijkt naar je hele zeg maar carrière tot nu toe wat zijn belangrijke ondernemerslessen die jij zou die jij geleerd hebt? Ja. Dat is eigenlijk wel, um, ja dat noemen ze dan bij jezelf blijven, zegt hij, blijf bij jezelf, blijf bij jezelf, weet je, maar dat, het is eigenlijk wel zo, je moet dingen doen, ten eerste moet je ze heel leuk vinden en je moet er niet te veel, um, het moet spontaan blijven, dus je moet niet te veel dingen uit je hoofd moeten leren of, of uh, onnatuurlijk, ik heb bijvoorbeeld een campagne gehad met um, vriendloterij. Mm -hmm. En uh, nou, dat was op zich een, een goede deal en het was ook leuk, het was een hele ervaring. Maar ja, dan uiteindelijk vind je dan toch, oh dan rij je daar, zie je Martin uh, op het bushokje en dan ga je naar huis en dan valt Martin op de, op de mat, weet je wel. En dan krijg je zo'n gevoel van ja, weet je, het is een beetje te veel van het goede. Je hebt nu een eigen productiemaat. of tenminste, zoiets heden toch? Maak uh, produceren van televisieprogramma's of zoiets? Nou, het heet gewoon Renkeland. Hoor. Ja, Renkeland, maar dan heb je dus een omschrijving in de KVK. Ja. Dat is je hebt ja. iets met televisieprogramma's. Ja. Dus even, even, stel, we gaan einde jaar contract af, klaar, vrije ja. vogels. En jullie mogen doen en laten wat je wil. Uh, <tie> maar dan daag ik je wel uit dat die reality soap, die is even klaar. Uh, dus die, die, dus zeg maar alleen maar jullie volgen uh, in jullie huis en uh, weet ik wat, dat is klaar. Okay. Uh, en ik vraag jou om een nieuw televisieformat. Uh, je, zou je daar ideeën bij hebben of heb je van, ah, nee, het is gewoon reality, het is en anders dan hoef ik niks. Nou ja, reality is natuurlijk, is natuurlijk wel heel leuk en dat, dat past ons goed. En we krijgen ook wel eens ideeën toegestuurd. Maar ik zou nu zo gauw niet weten wat we dan, wat we dan zouden gaan produceren. Nee, dus het zal toch wel altijd iets zijn met de, met de familie, wat wij ja. doen. Dus de belangrijkste reden ook dat je dit hebt opgericht is... om dat uiteindelijk zelf te gaan doen? Nou, niet in eerste instantie, nee. Je moet, je moet, kijk, je, moet, je gaat facturen sturen. en Je kan niet vanuit privé facturen sturen. Dus je gaat een bedrijf oprichten. Wat is dan de omschrijving? Waar ben je mee bezig? Ik ben je daarmee bezig? Ja, ja, ja. En dan gaat iedereen... Zeggen van, oh wat erg, oh, nog gaan ze het zelf doen. En uh, er was ook al een beetje paniek hier en daar. <laughs> nou, dat is nog helemaal niet aan de orde. Dat zien we na dit jaar wel, wat we gaan doen. Ontmoet oh, je John wel eens? We mochten oh. één keer op audiëntie komen. Oh, echt? Nee, serieus? <laughs> ja. Ja, Hoe was dat, dat kort geleden. Dat was, uh, wat is het nu? Het is nu, uh, het, we praten uh, nu juni, half ja, juni. Ja, het was denk ik in maart of zo. Maart volgens mij. En we kregen op een gegeven moment een bericht van, uh, nou, we hebben altijd goed contact met de uh, nee Oosterman, de rechterhand van uh, John mm -hmm. En uh, nou, die zei, ja, Sean wil jullie een keer ontmoeten. Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, ja, dat ja. ja, vind ik eigenlijk niet zo gek. Want ja. we zijn al zo lang uh, natuurlijk, uh, ja, goede hit op tv. Ja. En, uh, nou, dus dat was wel een dingetje. Ik zeg, nou, de mei, de mei, ik wil de meiden ook graag erbij hebben. Dus we gingen met z'n vieren. Nou, hartstikke leuk. Dus we hebben daar een uur uh, aan zijn grote vergadertafel gezeten. Nou, super uh, vriendelijke man. Want wij hoorden wel hier en daar van, nou ja, nee, die is niet aardig. Of die blaft mensen af en zo. Ik denk, nou ja, ik zie het wel. En uh, nee, dat was een heel uh, leuk gesprek. Ja, dat was een leuk gesprek. We deden allemaal ons zegje en uh, het was gewoon lekker een beetje rommelig. En weet je, net als aan de keukentafel, zeg maar. En uh, ja... Dat is heel positief. En tot slot zijn veel jonge mensen die willen hetzelfde als jullie. Hè? Die willen ook beroemd worden en uh, de televisie op of uh, influencer worden. En uh, wat is je advies aan uh, zeg maar alle jonge gasten die zitten te kijken? Kijk veel, kijk veel jong volk uh, naar 7 wat en die, die willen dit allemaal. Wat, wat, is je, wat is je advies? Ik heb werkelijk geen idee. Nee. <lacht> ik heb werkelijk geen idee, want ik vind dat hele influencer doe, Ik vind het allemaal zo'n vreemde wereld. Ik ben natuurlijk uit 1963. Yeah. Kijk, en wij... Maxime is van een hele andere generatie, ja. die zei al toen we naar Frankrijk gingen, toen zei ze, nou, en dat wordt vast een succes. Ja, papa, mam, en dan gaan allemaal mensen gaan spullen opsturen naar ons en, uh, en dan krijg je allemaal cadeautjes. Zei ze. Martin, ik keek elkaar, waar heb je het over, Maxime? Wat lul jij? Dingen opsturen, wat dan? Thee, koffie, wat, wat gaan ze opsturen? Ze gaan van alles opsturen. Nou, ze heeft zo gelijk gekregen. De ene doos naar de andere kwam binnen met tuingereedschap. Met spullen voor de honden. Koffie, thee. Um, een strijkbout. Uh, weet je wel, nou, als het in de serie zat, nou nog steeds hoor, Want we hadden een, een lekkage in de stal omdat we een, een bevroren kraan hadden. Krijgen we een kraantje toegestuurd. Weet je wel, die uh, te, vorstvrij is. Maar dat is inderdaad zo doorgegaan. En dat is dus gewoon... Ja, ik weet niet, dat, dat social media en dat contact en steeds maar alles weten, dat is zo uh, nieuw. En Maxime, die, die maakt dus reclame op de nieuwe manier inderdaad, via ja. Instagram. En dan zegt ze, ja, jij moet er ook meer mee doen. Dan zeg ik, ja, maar dan moet, moet ik een foto van mezelf gaan maken. Wie zit er nou te wachten op mijn foto? Ja, maar dat vinden de mensen leuk, wat je aan het doen bent. Nou ja, dan denk ik, ik, plaats liever een leuke foto van de hond of zo. Maar dat, dat, dat is het dan weer niet. Oh. En ik heb inmiddels iets van 170.000 volgers. Maar, <laughs> maar ja, nee, maar, maar Martin heeft wel iets van ja. 650 of ja. zo. En Maxime ook tegen de 600.000. Dus ja, maar ik wil geen reclame gaan maken. Weet je, ik, ja. Dus je drijfveer is geen geld? Nee, zeker niet. Nee, nee. Wij, moet, wij moeten wel echt dingen doen die we leuk vinden. Anders, anders kunnen we het ook niet. En ik kan het helemaal niet. Ik kan helemaal niet dingen doen die, die ik niet leuk vind. Dat zie je gewoon aan mij. Wat voor rapport geef je je leven op dit moment? Nou, ja, toch aan acht, denk ik. Acht plus. Ja. Nou, vind ik prima. Ja. zou ik het voor doen. Mag ik je heel veel succes wensen met alles wat je nog in de ja. toekomst gaat doen? En leuk dat je mijn gast wilde raken. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een gesprek hier op CVD tv uh, En een leuk inkijkje in de wereld van de Mailandjes. En als je hebt geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Hoi.